Nou, Radiesse bestaat is eigenlijk, zit in de groep van de biostimulerende middelen. Dus het is een filler uh, die met name gewoon voor volume wordt gebruikt. Nou, het voordeel is, is dat het een, een, een, een middel heeft met veel ervaring. Uh, en die, uh, waarin je echt uh, een direct resultaat ziet en met name ook uh, gebruik maakt van het collageen vormende uh, vermogen van de huid. Dus het houdt ook wat langer aan dan bijvoorbeeld een andere filler. Nadeel is, is dat het um, een filler is die uh, je wel iets meer expertise nodig heeft. Want je kunt met alle hyaluronzuur het gewoon uithalen. Dat kan met radies, kan dat niet. Um, een ander nadeel is, is dat, het soms, uh, dat je soms wel echt mensen moet hebben die collageen kunnen kunnen aanmaken. Dus wat oudere mensen op bijvoorbeeld mensen die heel veel roken of onder de zonnebank zitten, of te vaak onder de zonnebank zitten, ja, die kunnen, daar kan het zijn dus dat die minder goed reageren op radiessen. Ja. Radiessen kan je voor heel veel indicaties gebruiken, maar vooral voor hele diepe rimpels. Of voor volumeverlies. Nou, wat zouden dat kunnen zijn? Dat is bijvoorbeeld de neuslippenplooi, maar ook de cheekbones, de tempels, uh, de slapen bedoel ik, uh, hangende mondhoeken, uh, kaaklijnen, daar kan je prima voor gebruiken.